Hallo en welkom in het laatste filmpje waarin ik verschillende onderdelen ga tonen die Google of online tekstverwerking anders maken dan offline tekstverwerking, zoals in Word of in Writer. Het eerste deeltje dat ik wil jullie tonen is het delen en het samenwerken in een document. Aan de linkerkant ben ik ingelogd als leerkracht, je ziet dat van boven aan het icoon, en in het rechterscherm ben ik een leerling. Dus ik ga als leerkracht een documentje delen met mijn leerling, zodat hij daar ook in kan schrijven. Stap 1 ga altijd in de juiste map staan waar dat je het document wil maken. Doe je dat niet niet erg, je kan een document altijd nog verplaatsen, maar het is gemakkelijker als je eerst in de juiste map gaat staan en dan daar kiest voor of een rechtermuisknop, ofwel hier via dat knopje nieuw een Google document te maken. Je gaat een nieuw tekstdocumentje openen. Ik noem het even oefening. Ik ga er niet zo heel veel in zetten, maar ik ga dit document delen met de leerling. zodat we erin kunnen samenwerken. Rechtsboven heb je een knopje delen staan. Je geeft uiteraard eerst een titeltje aan die oefening. En dan mag je delen met wie dat je wil. Ik ga die delen met een leerling. op Lyceumgang.b Dan kan je van achter kiezen of dat een bewerker is, een reageerder of een lezer. Hoe hoger dat je staat, hoe minder rechter dat je hebt. Een lezer mag uiteraard niks. Een reageerder mag reacties plaatsen. En een bewerker mag het documentje gaan bewerken samen met jou. Hè. Hier kan je laten staan of die persoon een berichtje krijgt. Je drukt op verzenden. En als alles gaat er zo dadelijk een persoon toegevoegd worden. En je ziet ook hier aan de rechterkant dat die leerling een mailtje gekregen heeft. Waarin dat staat dat hij dat document mag bewerken. Dus als die het document nu ook gaat openen. Dan ga je rechtstreeks in hetzelfde document aan het werken zijn. Je ziet dat ook van boven. Dus hier als leerkracht zie ik dat er nu leerling in zit. En aan de rechterkant die leerling ziet ook dat ik er als leerkracht aan het werken ben. Iedereen krijgt een kleurtje voor de cursor. Dus als die leerling begint te typen. Dit typt de leerling. En dan zie je dat rechtstreeks aan de linkerkant ook mee veranderen. En je ziet ook wat hij geschreven heeft. Dus eigenlijk ben je heel snel ook iets aan het aanpassen in het document. Die leerling kan, omdat hij een bewerker is, alles aanpassen wat de oorspronkelijke persoon ook gemaakt heeft. Dus dat je heel snel delen met elkaar, zodat je kan samenwerken in een documentje. Nu, als je zo aan het samenwerken bent, en je wil toch wat communiceren met elkaar, hier rechtsboven, hier zie je een knopje staan, chatvenster weergeven. Dus hier kan je, hallo, doe jij Alinea 2. Voilà. Hier kan je snel een chatbericht sturen naar de andere persoon. Die andere leerling ziet dat ook, of die andere persoon ziet dat ook in zijn, zijn venstertje. Dus nu ben ik de leerling en ziet hier van boven een chatberichtje. Hallo, doe jij Alinea 2. Jazeker. Voilà. Dus eigenlijk zijn personen ook heel snel met elkaar aan het chatten in een document. Hè. Dan kan je ook weer terugsluiten. Dat is het samenwerken in een document. Vrij eenvoudige stap. In het tweede onderdeel laat ik je zien wat het verschil is tussen de verschillende modi of modussen die een document kan hebben. Rechtsboven zie je nu bij mij bewerken staan. Dus Dat wil zeggen, alles wat ik type, wordt rechtstreeks in een documentje geplaatst. Dat is heel duidelijk, dat is de bewerkmodus. Maar je kan die bewerkmodus van bovenop veranderen in een van de twee andere, ofwel de suggestiemodus ofwel de weergavemodus. Weergave spreekt eigenlijk voor zich. Als je weergave drukt, dan zie je het document gewoon zoals iedereen het zou gaan zien die leesrechten heeft. Dus je kan hier nu niks typen. Dit is gewoon de weergavemodus, zo ziet je document eruit. Als je die nog wil gaan afzetten, terug naar bewerkmodus gaan, dan kan je daar weer terug in gaan werken. De enige modus die ik nog niet getoond heb, is die van de suggestiemodus. Het woord zegt het eigenlijk zelf. Je doet dus geen bewerkingen, maar je gaat suggesties doen. Dus als je dat aanduidt, dan zie je ook het icoontje hier van boven veranderen. En alles wat je nu doet, wordt in het groen, in een groene markering weergegeven. Dus als wij hier nu uh, zeggen: Hier moet de theorie van de oefening komen. Voilà. Uh, en je zou zeggen: Dit type de leerling, dat gaan we moeten doorstrepen, doorhalen. Voilà. Of je zegt, die oefening, dat gaan we moeten wegdoen. Oei, hier, oefening, dat moet weg. Je drukt op delete. Je ziet dat van alles wordt een suggestie gemaakt. En niks wordt effectief doorgevoerd. Ik zal eens even proberen te veranderen naar de weergavemodus. Hier zie je, dit is hoe dat het er nu uitziet. Als je terug naar de suggestiemodus gaat, dan zie je dat die dingen dus niet doorgevoerd werden. Als je zegt, van die suggesties zijn goed, dan kan je hier op het vinkje drukken om zo'n suggestie te accepteren. Dus de suggestie was hier het woord oefening te gaan verwijderen. En hier staat dat ook, verwijder oefening. Als ik dat nu goedkeur, accepteer, dan gaat dat woord ook effectief verdwijnen. De suggesties, laten dat zien, dan is het in een groene tekst. Dat wordt niet automatisch doorgevoerd in het document, maar je kan die wel accepteren of annuleren. Dat kan je met zo'n suggestie gaan doen. Dus als je zo'n suggestie accepteert, gewoon het vinkje annuleren is gewoon het kruisje. Als je zegt er moet nog wat extra informatie bij, dan kan je die hier typen. Hè? Voilà. Dus zo kan je eigenlijk suggesties in een documentje plaatsen zonder dat die al toegevoegd worden. Zeker als je aan het samenwerken bent, heel handig. Je doet een suggestie en de andere persoon kan die nog altijd accepteren of afwijzen. Dan kan je eventjes reageren Voilà, dan staat die er. Goed. Dus goed nadenken of goed kijken in welke modus dat je staat. Op het moment dat je terug in bewerken bent, is alles wat je schrijft terug definitief, nee, definitief. in Google. Je kan alles terug wegdoen natuurlijk. Dus dat zijn de drie verschillende modussen die dat er bestaan. We hebben gezien wat de verschillende modi waren van een documentje. Maar als je in bewerken zit, kan je nog altijd opmerkingen of suggesties gaan plaatsen. Stel dat je zelf bezig bent in het document en je wil hier bijvoorbeeld de fondcatalogus, dat wil je nog... Gaan verduidelijken. Op het moment dat ik dit selecteer of ergens klik en naar achter ga met de cursor, dan zie je dat hier een reactie toevoegen verschijnt. Dat is hetzelfde knopje als dit hier van boven. Hè. Dat is net hetzelfde. Hier staat ook reactie toevoegen. Dus als ik dit woord nu eventjes selecteer en ik druk op het plusje, dan kan ik een opmerking over dit stuk gaan geven. Dus bijvoorbeeld voor mezelf ga ik zeggen: dit nog verder uitwerken. Voilà. En ik zeg opmerking toevoegen. En vanaf nu zie ik heel duidelijk in dit document, dit is een opmerking. Hier moet ik nog eventjes iets aan gaan doen. En van het moment dat ik daarmee klaar ben, kan ik dat ook als opgelost markeren. Als je, je kan ook zelf een link vanuit deze reactie, dus een link naar die reactie, kan je naar iemand sturen. En dan komt hij rechtstreeks op die reactie in dat documentje uit. Uiteraard kan je die ook weer bewerken of gaan verwijderen. Dus stel dat ik dit nu verder uitgewerkt heb, morgen of zo, en ik ben daarmee klaar. Dan kan ik het vinkje markeren als opgelost en dan is dit helemaal klaar. En normaal gezien wordt dat ook wel allemaal bijgehouden in die meldingen hier. <coughs> Excuseer. Wat dat allemaal verwerkt is. Dus gewoon iets aanduiden. Het kan ook een hele alinea zijn. Hè. Dat kan ook natuurlijk. Je drukt op het plusje en je geeft je opmerking mee. Knap is ook dat je zo'n opmerking aan iemand kan gaan toewijzen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, deze alinea is niet duidelijk. En ik zeg bijvoorbeeld dat een leerling dat moet gaan, gaan afwerken. Dan kan je drukken op, hier op dat plusje van een reactie. En dan staat het hier ook duidelijk, gebruik het ad teken om te reageren of anderen toe te voegen. Dus als ik nu het ad teken type en ik geef nu leerling -at Voilà, dat is hem. Dan kan ik zeggen, werk dit verder uit. Zo. En ik kan zeggen, wijs dat toe. En nu moet echt die persoon dit onderdeeltje gaan uitvoeren. Hij of zij krijgt een mailtje hiervan met een link naar dit stukje tekst. Je drukt toewijzen. En die persoon heeft nu een opmerking gekregen dat hij in het document moet werken. Ik kan het zelfs eventjes testen. Hè. Als die persoon in zijn mailbox gaat kijken... Er is nog geen berichtje binnengekomen. Maar zo dadelijk komt er wel een berichtje binnen... Eh, dat die leerling dit, dit gaat moeten afwerken, dit stukje. Ik zie het nog niet dadelijk verschijnen. Een beetje vervelend. Ah, ik zie het wel al in het document. Dus dit is de leerling die het document opent en gaat zien... Dit is toegewezen aan jou door mijzelf als leerkracht. En als je dit nu zou verder uitwerken... Ik heb uitgewerkt van maken. Als ik dit goedkeur heb, dan is dit stukje afgewerkt en is het helemaal klaar. Zo, dat gaat over opmerkingen en reacties. Die je ook kan toewijzen aan een persoon. Het volgende stukje gaat over de versiegeschiedenis. Hier van boven, in bestand, heb je versiegeschiedenis staan met twee knopjes in. De huidige versie een naam geven en je versiegeschiedenis bekijken. Als je... Een tussentijdse versie wil gaan opslaan met een naam. Druk je dus gewoon op huidige versie een naam geven. Ik noem dit startversie. Even gedrukt op opslaan. En dat wordt bijgehouden. Waar zie je die geschiedenis nu? Uiteraard via bestand, versiegeschiedenis en dan de versiegeschiedenis en bekijken. En dan ga je zien wat dat er ondertussen allemaal getypt is in dat document. Je kan dat ook uitklikken, zodat hij alles per onderdeeltje gaat, uh, gaat tonen. Hè. Dus als je zegt, ik wil... Even terugklikken. Ik wil het allereerste een keer zien van dat document. Ja, Het allereerste, om 10.42 uur 42 stond er nog niks in dat documentje. Maar als ik die startversie een keer uitklik, wat is er om 10.46 uur 46 gebeurd? Je ziet wat er veranderd werd. Hè? En Dus als je dit hier uh, zou willen accepteren als de huidige versie, dan zeg je gewoon deze versie herstellen. En dan krijg je die oefening gewoon op deze manier teruggeplaatst. Zo kan je altijd heel snel teruggaan naar een vorige versie van een kopie. Nu, je had gezien dat ik de versie waar we aan bezig waren, startversie genoemd had. Dat is eigenlijk heel handig. Dus als ik nu hierna... Ik ga het eventjes terug he, naar het document. En ik ga die alinea uh, verplaatsen. Dus ik ga die voor deze alinea zetten. Zo. En ik vind dit nu versie 1. Dan kan ik gewoon zeggen bestand. Versiegeschiedenis, de huidige versie een naam geven. En nu moet dat versie 1. Opslaan. Waarom zijn die namen handig? Als je nu hier kijkt bij bestand versiegeschiedenis, versiegeschiedenis bekijken, dan kan je hier dit knopje van boven gebruiken, alleen versies met een naam weergeven. Als je daarvan gebruik maakt, is dit natuurlijk heel eenvoudig om naar een correcte versie terug te springen. Dus dit is de oorspronkelijke, startversie, en dit is versie 1, zeg je, die wil ik gaan gebruiken, dan druk je op de startversie, dan druk je op deze versie herstellen, hij vraagt nog één keer om te bevestigen, je drukt herstellen en je krijgt terug die originele versie. Dus dat is werken met versies of de versiegeschiedenis. Een nieuw onderdeel, het publiceren van een document op het internet. En met publiceren bedoel ik echt er een soort website van maken, die uh, iedereen kan raadplegen, eigenlijk, die iedereen kan lezen, maar iedereen die dat je wil. Dus niet een Google-site maken en dit document erin zetten, maar dit document rechtstreeks op het internet publiceren, dat gaat ook <coughs> binnen Google. Hier het bestand, publiceren op internet, dan geef je hier, of je... Dat als link wil publiceren of invoegen, meestal kies je een link, want we gaan geen echte website maken. Je drukt op publiceren, hij vraagt, ben je zeker? Je drukt op oké en je krijgt een moeilijk leesbare link. Druk ctrl-c om die te kopiëren, ga je al eventjes doen. Welke opties heb je nog? Verzenden via mail of gaan delen op een van de social media platforms. Maar hieronder heb je nog een uh, mogelijkheid om de instellingen te veranderen. Dus hier zie je ook al een eerste knopje om publiceren te gaan stoppen. Een tweede knopje. Onderdeel is de toegang te gaan beperken, dat is ook een belangrijke. Hè? Stel dat jij wilt dat het niet buiten ons domein gedeeld wordt, dan zet je dit vinkje aan. Ik zet het nu eventjes terug uit. En deze vind ik ook belangrijk. Stel dat je wijzigingen doet aan je document, dan gaat hij automatisch de wijzigingen herpubliceren. Dus als je uh, dit uitzet, dan gaat alleen de originele versie gepubliceerd blijven. Maar als je dit laat staan, dan gaan al je wijzigingen om de vijf minuten ongeveer gepubliceerd worden. Voilà, dus die is eigenlijk al klaar om gepubliceerd te worden. Hoe ziet een persoon dat? Dus stel dat die, die persoon surft naar de link die je hem stuurt, dan krijgt hij dit te zien. Dit is geen echt document meer, maar dit is echt een webpagina waarop dat niks te veranderen valt. Je ziet ook dat het gepubliceerd is vanuit de Google Drive en dat die automatisch bijgewerkt zal worden. Dus een document kan je heel snel publiceren voor eender wie uh, ter wereld, zonder dat daar schrijfrechten in zit bijvoorbeeld. Dus dat is publiceren op het internet. Een onderdeeltje dat we allemaal een beetje te weinig gebruiken is het verkennenknopje. Helemaal rechtsonder. Ik heb een ander document gepakt trouwens. Ik heb wat tekst gekopieerd van de Wikipedia-pagina van Genk. Is hier vanonder het verkennenknopje. Dit gaat heel snel jouw document analyseren en gaat al proberen te achterhalen wat de onderwerpen in je document waren. Dus hij heeft hier heel duidelijk al heel snel gevonden dat mijn documentje over Genk gaat. Als je daarop klikt, dan krijg je meer informatie over Genk. Of wat hij van Genk vindt op het internet. Dus je hebt eigenlijk heel snel een overzichtje van wat er in je document staat. Als ik iets over eh, meneer McClough wil, wil te weten komen. Je klikt er gewoon op. Hij gaat informatie opvragen op het internet. Je kan zelfs al op afbeeldingen drukken. Hier vindt hij er nu geen, maar ik ben vrij zeker als ik terug ga naar Genk. En nog een keertje terug naar Genk. En ik druk op afbeeldingen dat ik zeker al afbeeldingen uit Genk ga vinden. Hè. Dus hij weet dat het document over Genk gaat. Ja, je haalt het er natuurlijk uit. En je kan dus supersnel natuurlijk een documentje gaan opvragen. Je kan kiezen voor invoegen. En dat document wordt rechtstreeks van op het internet ingehaald. Hè. Dus dat knopje hier van onder. We gebruiken dat veel te weinig helaas. Je kan ook meer uitklikken. Dan gaat hij alles analyseren in je document. Of iets zoeken. Hè. Dus als je zegt, ik zoek iets van winterslag. Voilà. Je drukt op enter. En dan kan je hieruit zelf informatie vinden. Of een afbeelding zoeken. Je kan op het plusje drukken. Oei. Ik ga het hier even tonen, ik kan op het plusje drukken en dan gaat hij die afbeelding ook zoeken. Dus eigenlijk dat knopje verkennen. We gebruiken het wat weinig, maar het staat hier helemaal rechtsonder en het gaat zelf je document analyseren. Dat, is dat, dat doet dat knopje. Een vrij nieuw onderdeel is het toevoegen van citaties of bronvermelding. Wat zien we hier? Ik heb een recensie van Ernest Klein van het boek Ready Player One, dat ook verfilmd is, uiteraard heb ik hier gekopieerd van deze website deboekenfabriek.eu. Daar, daar had ik die informatie gevonden. Als een leerling nu of, of jij uiteraard een goede bronvermelding wil noteren, dan ga je dat zien dat dat toegevoegd is aan een Google-document. Hierbij extra heb je citaties staan. Let er wel op dat standaard staat MLA aangeduid, maar wij gebruiken de MLA-citatie niet. Wij gebruiken de APA-standaard. Deze verander die eerst en ga dan een citatiebron toevoegen. Hier is mijn brontype natuurlijk geen boek, maar een website. Ik heb dat geopend via een website, hier zit geen ander knopje in. maar Dan zie je welke dingetjes dat je gaat moeten invullen. Nu, als je hier gaat kijken, hier mag je nog kiezen, want de persoon die dit geplaatst heeft, die plaatst dat onder het alias de boekenfabriek. Dat is de eigenaar van die website. Je zou ook hier, bij over mij, kunnen gaan zoeken naar de naam van die persoon, maar ik ga gewoon even ook laten zien dat je niet alleen de naam van een schrijver kan noteren, maar ook de, het bedrijf. Dus hier zie je dat staan: hier staat een knopje bedrijf of organisatie. Dus dan verandert dit stukje auteur in naam van het bedrijf of organisator. En hier ga ik dat eventjes invullen: De Boekenfabriek. Voilà. En ik ga de rest ook eens invullen. De titel was Recentie van Ernest Klein, Ready Player 1. Dus zo heet de titel. Voilà. De titel van de website is eenvoudig de boekenfabriek. Ik heb een schrijfffoutje gemaakt. De URL van dit artikel, niet van de website, maar van het hele artikel. Die zie je hier van boven staan, dus ik ga die kopiëren. En ik ga die in mijn documentje nog plakken. Zo. De dag van publicatie, nu ga ik iets vreemder doen. De dag van publicatie ga ik hier terugvinden, 9 juli 2018. En ook ik ga mijn dag en mijn jaar in getallen zetten en mijn maand toch voluit schrijven. Dus ik ga dat even doen. Dat was 09. De maand van publicatie was juli en het jaar was 2018. Dus ik schrijf mijn maand voluit. De dag van toevoeging is vandaag, de 23ste. En opnieuw doe ik bij de maand november. Waarom doe ik dat? Omdat die zelfs, als, als we dat gaan invoegen, dan gaat hij dat Engelstalig maken. En dan verandert hij de datum op, natuurlijk. En die jaar van toegang is 2020. Een korte titel is niet meer nodig, want we hebben een lange titel staan. Dus als je die nu toevoegt, bron van citatie toevoegen, dan zit dit eigenlijk in je document. En dan kan je heel snel, bijvoorbeeld hier van boven, maakt niet uit waar, hè, kan je gaan zeggen dat je een citaat gaat toevoegen. Dat is maar heel kort, hè. Citeren, dan krijg je dit citaat tevoorschijn. Wat ik meestal doe, dus niet het citaat gaan toevoegen, maar heel van onder de bibliografie. Dus ik ga even naar een nieuwe pagina. Ctrl-Enter. En ik ga je de bibliografie een keer toevoegen. Dus ik duwt die aan. Ik zeg bibliografie toevoegen. En dan zie je dat hij het zelf heeft gemaakt. Dus de boekenfabriek met de datum van publicatie, de naam, uh, op welke website je dat vond, en de link die hier staat. En je ziet dan die datums inderdaad. Kijk, hij heeft dat op de Amerikaanse datum, datumnotatie geschreven. Dus als je hier te goed gaat kijken, dan zou dat hier voor verwarring kunnen zorgen. Hè? Retrieved, als ik hier de 11 had geschreven, dan zonder Retrieved 11 2020 20. Dus ik vind dat niet super duidelijk. Dus wat dat je binnenkrijgt, is wel Engelstalig. Je kan dat uiteraard gaan veranderen. Hè? Geraadpleegd. Dat kan je zo ook gaan veranderen, dat gaat. Hè. Wat dat vervelend is, is dat hij hier nog niet automatisch een link maakt. Maar wat doe ik gewoon? Ik ga erachter staan, druk één keer delete, druk op enter. En dan ga je zien dat hij er wel een URL van maakt, hè. die iedereen kan gaan aanklikken. En dan komt hij rechtstreeks op die pagina uit. Dus dat is een nieuw onderdeeltje. Extra, citaties. En dan kan je ze gaan toevoegen. Denk eraan dat wij de APA-standaard in Europa gebruiken. Dus uh, zet het daarop. Goed. Als laatste laat ik je nog eventjes de add-ons zien. Add-ons maken een document uh, werkbaarder. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Je kan hier functies toevoegen aan een document. En dat is, kan heel uiteenlopend zijn. Ik heb er een aantal. Zoals je kan zien, als je bij add-ons klikt, dan zie je dat ik er drie heb staan. Waaronder Mad Type om wiskundige formules en functies toe te voegen. Maar ik kan add-ons gaan beheren, hier. Of je kan er gaan toevoegen. Dus ik ga er in zeven proberen een eentje toe te voegen. omdat jullie weten uit een vorig filmpje dat als ik de inhoudsopgave wil toevoegen, dat ik maar twee opties heb. Dus Google is daar vrij beperkt. En stel dat je meer functies wil, zoals, zoals ik gedaan heb, bij mijn Table of Contents kan ik meer opties gaan toevoegen. Je gaat een add-on zien en dan krijg je hier meer opties van mijn inhoudsopgave. Dus dit is een add-on. Dit heeft standaard niet iedereen, maar je kan dat dus gratis installeren. Ik zal eens een nieuwe zoeken. Bij add-ons kies ik toevoegen. Je krijgt dan een hele lijst met de, de meest gebruikte... Die allemaal werken met documentjes. Dat is een vrij lange lijst hè? en die blijft maar doorlopen van onder. Je kan ze ook gaan, gaan openen in een groter venster. Nu ga ik eens even zoeken in apps. En ik zoek iets op table of contents. Voilà. Heel vaak in het Engels gaan zoeken. Je ziet hier dat deze had ik al geïnstalleerd. Die krijg ik 3,4. Maar ik zie dat er ook een nieuwe is. 3,9. Gewoon aanduiden. En je kiest hier individueel installeren. Doorgaan. Meestal ga je nog één keer je account moeten accepteren. Zo. Die gaat dat ondertussen op de achtergrond installeren. Hij zegt dat die klaar is. Ik ga het even sluiten. En we gaan eens kijken bij de addons. Voila, er is er een nieuwe aan toegevoegd, search en navigatie. En als ik hier op start druk, zal die add-on, je ziet het beneden, zal die add-on wel gaan starten. Die ziet er inderdaad veel uitgebreider uit. Dus zo kan je ieder document van Google nog extra uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. En je kan die opnieuw gaan beheren. Stel dat ik zeg, ik ben de oude, ben ik een beetje beu, deze. Dan kan je hier kiezen voor verwijderen, verwijderen. En je hebt ook weer een add-on verwijderd uit het document. Goed, dat was het voorlopig laatste stukje.